Hoi! Om meer grip te krijgen op het probleem, de eisen en doelen, wil ik deze kunnen zien. Als ik een beeld krijg bij eisen en doelen, is het makkelijker om eraan te werken. Daarom maak ik een moodboard. Kijk maar mee! Een moodboard is een collage vol ideeën. Je organiseert afbeeldingen en let op kleur, vorm, materiaal, patronen en letters. Je kan het alleen maken of met de gebruiker. Het uiteindelijke moodboard legt de sfeer of de stijl vast die het ontwerp kan gaan hebben. Je kan veel over het onderzoek en het probleem vertellen, maar kan je het ook laten zien. Met beelden kan je vaak meer vertellen dan met woorden. In één oogopslag kan je de hele sfeer neerzetten van je mogelijke ontwerp. Een moodboard helpt je de hoofdzaak te vinden, dus wat het belangrijkste is. Je kijkt naar de eisen en de doelen en zoekt beelden die daarbij passen. Het helpt je moeilijke en ongrijpbare dingen zoals sfeer, stemming of gebruiksvriendelijkheid te verbeelden. Je kan met de gebruiker praten over de sfeer op het moodboard. Je kan tijdens een presentatie ideeën laten zien. Je maakt een moodboard meestal na het onderzoek, als je eisen en doelen hebt gesteld. Dan is het doel om inspiratie te krijgen. Je kan ook een moodboard maken als je schetsen hebt gemaakt of bij het presenteren van een prototype. Dan bepaalt het moodboard welke richting in wordt gegaan. Ik kan kiezen of ik het moodboard digitaal of op papier maak. Een digitaal moodboard maak ik op een website of op een app. Een moodboard op papier maak ik op een papieren of kartonnen vel met de minimale grootte van een A3. Ik haal dan beeldmateriaal uit tijdschriften, kranten en ik kan ook afbeeldingen uitprinten. Een groot voordeel van een papieren moodboard is dat ik met verschillende materialen kan werken. Ik kan bijvoorbeeld hout, bladeren of stof toevoegen om de stijl of sfeer te benadrukken. Ik kan ook zelf kleurvlakken schilderen en deze dan opplakken. Ik wil niet te veel of te weinig afbeeldingen op mijn moodboard plakken. Te weinig afbeeldingen geeft te weinig informatie om mee verder te kunnen. Maar als ik nou superveel afbeeldingen opplak, loop ik het risico dat het niet duidelijk is wat ik wil laten zien. Ik denk dus na over welke afbeeldingen passen bij mijn gebruiker. Ik denk aan wat Rosa aan zou spreken. Ik kijk naar de eisen en doelen en zoek afbeeldingen die hierbij passen. Ik zoek ook afbeeldingen die bepaalde emoties verbeelden. Zoals een kalm zeelandschap voor openheid of een fragment van een modern gebouw voor een kalme sfeer. Ik kies alleen dingen die iets toevoegen aan mijn moodboard. Ik vraag mezelf af of het past bij de sfeer en het verhaal dat ik wil vertellen. Dan kan ik het gebruiken. Ik plak nog niet meteen alles op. Ik kijk eerst hoe ik alles wil plaatsen. Ik wil alles netjes en overzichtelijk opplakken. Een rommelig geheel geeft een rommelige indruk. En dat wil ik niet. Als ik alles heb opgeplakt, heb ik een goed beeld neergezet van de sfeer. Ik heb zelf ook een duidelijker beeld gekregen van de eisen en de doelen. Met dit moodboard kan ik met de gebruiker gaan praten. Ik kan het ook gebruiken bij het verder werken aan schetsen en prototypes. Succes met het maken van jouw moodboard.